Ik ga een corona-zelftest doen. Ik uh, moet voor school, Nee, ja, moet niet. Ik mag voor school een zelftest doen. Eén keer, twee uh, keer in de week volgens mij. Dan krijg je, we hebben vandaag vier zelftesten gekregen. Dus dan kan ik echt twee keer mee door. Dan ga ik kijken of ik corona heb. Wat nou straks raakt je met de corona, heb? Dan weten we dat ook weer. Ja. Ik uh, moet eerst mijn neus snijden. Ik kan het met de camera uitdoen, want het is echt heel makkelijk. Uh, als het moet. Ik vind het ja. fijn als je gewoon je neus snijdt. ik nee, wil je hem uitdoen. Hoe mijn neus snijden, nou twee. Open de doos en haal alle onderdelen uit de verpakking. Leg deze op een schoon pad Oké, okay, scheur het zakje open en haal de cassette eruit. Het is orange. En nou, dan ga ik de test binnen een uur. Oh, dus ik heb het nu gebruiken. Verwijder de top. Ik moet het dopje eraf halen. Dan hier zetten. Dan haal het watstaafje uit de verpakking. <lacht> ik heb een mijn neus gaan stoppen. Ik duw wat watstaafje in één neusgat. Ongeveer, weer is vrij? Draai vijf keer. En daarna moet hij daarin en dan kan ik hem afbreken. <lacht> <lacht> Lekker. Wat moet ik dan doen? Dan moet ik hierin. Duw het watstaafje in de en draai het minstens zes keer rond. Laat het watstaafje één minuut zitten. Oké. Okay. is Niet hele prettige ervaring. Even een timer van één minuut. Stop. Oké. Okay. Dan haal zoveel mogelijk voedsel uit het watstaafje. Dan moet ik deze op. Dan moet ik hem hierin laten druppelen. Hoeveel? Voorzichtig: vier druppels. Oké, okay. en nu gaat hij. Nu moet gewoon een kwartier wachten. Een kwartier? Ja? Ja, ga je een kwartier zo staan? Uh, nee. En wanneer weten we dan wanneer het kwartier. Je moet een kwartier instellen op je telefoon? Nee, want hij is iets vanzelf zo'n lijntje staan. Nog een lijntje. Of je positief of negatief bent. En je moet gewoon een kwartier wachten? Nee. Wat zeg jij? Ja. Maar nou een kwartier wachten of niet? Ja. We hebben een T en een C en er staan mijn streep bij de C, alleen bij de C, dus dat betekent dat ik negatief ben. En wat zou je als je bij de T hebt? Ik moet nog wel even wachten, want het kan ook zijn dat er bij de T een streepje komt te staan. En wat betekent als je T hebt? Ja, dat weet ik niet wat staat er niet? Dat is dan onhandig, dan weet je nog niet wanneer je, wanneer heb je dan corona? Als er bij ze allebei een streepje komt te staan. Kijk, oh. hier staat zo'n dingetje. Ze dus moeten eerst nog wachten dan misschien komt er een streepje bij. Oh, zo moet ik. Doe het allemaal. Oké. Okay. Oh, zo. C, T. COVID-19. Ik snap er niks van. Nog een keer doen negatief, positief. Allemaal positief? Ja. Dan kan je zoveel verschillende uitslagen krijgen als die positief is. Oké. Okay. Nou, prachtig. We wachten een kwartier. Zeg maar een je even, even omgekleed voor stal. Ik heb even omgekleed voor En er is uitgekomen dat ik negatief ben. Laat we zien. Ja. Ja, meer kan ik niet zeggen. <laughs> super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Nou ja, super leuk. Dat is het niet echt. Um, mama is vanmorgen weggegaan samen met Rick naar uh, Zwitserland en Duitsland om daar Bella op te halen, want Bella die komt hier een maandje heen in de zomervakantie. Uh, nu zijn ze weggegaan en was er gisteren nog helemaal niks aan de hand, maar Vrona die heeft een dik been. Daar. En misschien kan ik het van Peter gaan laten zien. Kijk. Oeh, niet van. Dan is dit een dikke been en dat is het normale been. Dus dat is natuurlijk niet helemaal goed. Ze wil wel nog eten, dus dat is wel helemaal top. Uh, Daan die heeft foto's gestuurd naar de dierenarts. En dan gaan we nu maar even afwachten wat er gaat gebeuren. Het is inmiddels een tijdje later. Margriet is geweest en dat had het Ze is geërabioot. -e Ze heeft ook antibiotica, vocht, oh, nog ja. vochtopnemers. Vocht wat? vocht wat? Vochtafdrijvers gekregen en pijnstilling. En morgenochtend komt ze dan terug. krijgt ze weer antibiotica? Ja. En ik moet er een Metacam geven. En ja. Nu ga ik Blondie opzadelen en rijden. Jessie, Ik heb hier een weilandje gevonden, zo in het Duitsland. Even. ze even los kan, even dit ding kan doen. Want die zit ook al sinds 6 uur in de auto. Nou, zit ze daar helemaal niet mee. Want zij doet gewoon. Uh, slapen. Op de terug was het, een beetje drinken af en toe, een beetje eten. Dus nou, ik ga weer richting auto en dan hoop ik dat het beter gaat dan de uh, afgelopen tijd. ik eens probeerde de sensor schoon te maken en dat hij het dan weer doet. Hij is wel een tijdje later, uh, met corona gaat het wel oké, okay, denk ik. Van. Met mij gaat ook goed. Ik heb net les gehad samen met Blondie. Het is sneak hate. Maar had net les samen met haar gehad. Het ging echt heel erg goed. Uh, ik had niet kunnen filmen, want er reden mensen in de bak. Uh, er was niemand om te kunnen filmen en al dat soort dingen. Auw. Oh. Het is nu drie uur of zo. Ja, het is nu drie uur. Ik blijf hier tot zes uur ongeveer. Ik ga denk ik nog even kijken of ik uh, de paard op de wijk kan zetten misschien. Ik wil ook nog even chino de hapjes geven. Dan moet ik Vrona koelen en Meta kan geven. <lacht> Blijf je gewoon liggen? <lacht> ja, dat kan. <lacht> ja, ja. Blondie blijft volgens mij gewoon liggen. Ga jij eens aan? Oh, ik het niet. Okay. Nou, inmiddels in De trailer staat klaar. Bel hebben jullie gezien. Morgen gaan we gelijk weer rijden. We hebben vandaag ruim 14 uur over gedaan. Dus morgen vroeg maar vertrekken. Dus ja, meer dan dit kan ik niet laten zien. Duitsland ergens uh, met Bella op dit moment, als het goed is. Even zich uitlaten. Ga maar! Kijk. Gaan we zo bel halen en dan gaan we naar huis. En uh, ja, ik ben op stal. Ik had vandaag de GoPro meegenomen. Helemaal top, uh, accu -leeg. Ik heb denk ik twee minuten opgenomen met GoPro over hoe dat goed was. Nou, dat uh, ja, top. Dus ik ben nu weer met mijn telefoon aan het filmen. Vandaag moet ik allemaal dingetjes gaan doen. Uh, ja, eerst de telefoon rijden, dus dat ga ik nu doen. Daarna ga ik wel uh, even kijken waar ze moeten staan, uh, voorkaartje regelen. Voor regelen, want Bella is 100 kilo te zwaar. Niet dat dat uh, heel erg is, nou ja is oké, het is wel erg, maar. Dat gaat allemaal goed komen. Ik kom hier voor een maandje staan. We zijn hier als goed is om 7 uur en het is nu 2 uur, dus ik heb nog 5 uurtjes om alles te regelen. Um, Bella gaat natuurlijk ook gewoon weer op het oerland. Met corona haar been gaat hartstikke goed. Ik mag vanmiddag het verband eraf halen en. Koelen en tien minuutjes stappen. Oh ja, eerst is het bij de bak. Kan je nu niet meer, niet meer, wow, yo, niet meer via de zijkant in. Maar uh, naast de A zit nu een dingetje. Heel raar, want ik ben gewend dat we daar. Kijken. Daar. Daar. Oh. Halt. Kijk, hier. Hier moeten we nu in. In plaats van daar. Heel logisch. Maar ja, dat is. Dus. Nou, ik ga even lekker rijden met de. Uh, ja. Met niet. Het is kapot heet het zweet zit op mijn voorhoofd en op mijn neus, but hij made it! Ik uh, heb zonder zadel en met zadel gereden. Ging hartstikke goed. Ik heb een uh, half uurtje gereden gisteren hebben we natuurlijk een uurtje best wel intensief gedaan. Vandaag dus een half uurtje wel intensief, maar iets minder. En het is natuurlijk ook heel warm. Wacht, kijk hoe warm het is. Het is 24 graden jongens. En dan met de volle zon wordt het zeven. Ja, oké, okay, het is echt heet. Dus dat. Nou, I'm going to uitstap. De tijd is aangebroken. Oh, moet komen er precies dan mensen? Ik weet Dat ik bij Vrootje ben. En dat het teper afloog. Dus. We gaan het de afhalen ook. Op die kant. Ik haal het avondel zo, veel nog. Zo. Ook mijn poppen in beeld. Oh, het is heel raar om dit te voelen. Ja, ik kan niet met jou stappen met deze laarzen, want dan loop ik klaren. Volgens mij is jouw been gewoon weer normaal. Nu uh, mag je even zo blijven staan, dan ruim ik even snel mijn kastje op. Dan uh... Nou, dat was uh, deze update. Dan ga ik weer verder met deze rotzooi. Nou ja, rotzooi. Kijk, ik heb dit al opgeruimd. Er zitten hier zitten spullen in. De blauwe zitten spullen in die ik, heel va die ik, die ik vaak gebruik. Daaronder zitten in de roze zitten spullen die ik bijna nooit gebruik. Dan die spullen zijn de spullen die ik heel vaak gebruik. Mijn tondeuze en extra tondeuze spullen. Dan beddenbakje en dan daar peeskappen. Dan heb ik daar ook extra borstels die ik niet meer gebruik. Die gaan naar de Moneese En dan. Dat. Ga ik dat even weggooien. Ik ben echt in opruimmodus. Maar uh, ze hebben dus weer wat vertraging. Want mm, ze moeten nu nog. Oh. Want ze moeten nu nog 4 à 5 uur. Dus ze zijn hier rond 8, 9 uur. Mm, en ik blijf dat zo lang te menezen. hebben. Het is nu 10 voor 5. Kleine update van mama en Rick. Die zijn op dit moment in Keulen. Dat is ergens in Duitsland. En dat is blijkbaar nog heel lang rijden. Ik ga even op wees kijken hoe ver het vanaf hier naar Keulen is. En dan weet ik het misschien iets beter. Want natuurlijk door de overstromingen en zo zijn alle wegen, nou ja, alle wegen zijn de meeste wegen afgesloten. Want sommige stukken wegen zijn ook. Weggespoeld en dan van dat soort dingen. Dus ik ga even snel kijken. Ze zeggen dat het nog drie uur is. Dus vanaf de manege naar Keulen. Nou ja, dat zegt Wees. Dus ik denk dat ze ongeveer nog vier uurtjes over doen. Dus dan zijn ze hier rond acht uur. Want het is nu kort voor vijf. Ze zijn hier denk ik rond acht, negen uur. Blondie! Hallo liefie, ga je mee? Mama, baby stapjes. Nee dit is duidelijk, uh, er zit ook huis onder water staan. Jeetje. Het is Kwart over acht, ik zou zeggen, ik zei dat ze nu zouden aankomen. Nou, dat is dus niet zo. Ze komen over twintig minuutjes, tien twintig minuutjes. Ze zijn nu in Rotterdam en ze moeten naar Den Haag in de buurt. Dus uh, dat zijn ze vrijwel heel snel. Ik niet. Dus nu ga ik even mijn telefoon opladen en er komt zo een belletje. Oké, okay, um, ik was mijn telefoon aan het opladen. Ik zie ineens iets en verzocht naar haar benen. Ik ga gelijk mijn telefoon erbij en laat het even zien. Want ik weet ook niet of het goed is dat ik zelf. Of... Oh, ik zie het rondje. Ik zie het rondje waardoor het allemaal is gekomen. Ik ga het laten zien. There we go. Stupid. Hier zit volgens mij ook een wondje... Oh, daar oh, is het ook een rondje. Waarschijnlijk is het daardoor gekomen. Nou, het had ook meteen weer. Um, het is inmiddels nog steeds uh, kwart, kwart over. Um, dus we zijn niet heel veel opgeschoten met de tijd. Ik heb trouwens wel mijn kastje opgeruimd, dus ik ben helemaal. Oh, Pionweg gaan. Ja, laat maar doen hè. Ik weet niet of je erop kan door Tess. Het is beetje... Ik ben een bolle een bolle ja. In welk stalletje mag ze? Een lekker stalletje voor het kind. Ik ben het de zo'n is een kutsel, Zo, kan ze eindelijk even plassen en even eten. Lekker hooi. Stro. Hi kind. Hallo, schat. Welkom terug. Eerst plassen, ja, dat dacht ik al. Dat hebben je heel lang opgehouden.